Oh, ik hoor je niet meer. Hoort hij mij wel of niet? Ja, je wel. Hoort hij mij wel, maar ik hoor hem niet. Hij hoort mij... Nee, jij hoort het ook niet, hè? Ja, nu wel. Ja, we ja, horen ja, ja, ja, ja, ja. elkaar weer. Ja, ja, ja. zo gaat het met techniek natuurlijk. Je zit hier allemaal door kastjes geplukt en uh, dat soort dingen. Je bent nu ondersteboven. Flynn, ben je daar? Ja. Jij ja, ben ik nu Yay, wel. Hey, Flynn. Ja, je doet het. Heel goed. Oh ja, dit ben jij, denk ik. Oh, oh, daar zijn we hoor. Hoe is het in Ter aard? Ja, gewoon rustig eigenlijk. Niemand op straat bijna. We zijn in Harder Of ja. zoals jullie in Friesland zeggen... Hurgriep. Hurgriep. <laughs> Hoe is het in Hurgriep? Ja, wel goed. Ja? Ja, alleen uh, je mag maar met één persoon... Als je met z'n vieren naar de winkel wil, mag dat niet. Je mag maar met één persoon van een groepje naar binnen. Wat gebeurt er allemaal in Almere? Niks. Alles goed is en dicht. Alles is dicht eigenlijk. Waar zijn we? In Den Haag. Hoe gaat het daar? Goed. Oké. Okay. Nou, dat klinkt echt heel enthousiast. Ja, het is gewoon ja, een beetje saai om de hele dag thuis te zitten en niet op naar school te kunnen. Ik vind het wel jammer dat het nu zo moet zijn, want ja, we zouden de bloesemtocht hebben, gaat niet door. En allemaal andere dingen gaan ook niet door, dat is wel jammer. Het is wel heel saai, want je mag niet naar buiten of je vrienden zien. En dan ga je, je wel automatisch vervelen, omdat je dan niet lol kan maken. Nu, zeg maar, ondervind je wel hoe leuk school eigenlijk wel is. Nou, eerst dacht ik dat thuisschool wel leuk was... Oh, nu vind ik het ook niet meer leuk, dus nu vind ik helemaal niks meer leuk. <laughs> sorry, sorry dat ik daarom moet lachen. Daar moet ik eigenlijk helemaal niet om lachen, natuurlijk. Maar het is heel grappig hoe je het zegt. En ik kan me ook zo voorstellen, eigenlijk is het helemaal niet leuk. Maar waarom is het niet leuk dan, Sophie? Nou, omdat je je vrienden niet meer ziet. En um, op school werk is het gewoon op school, dus dan, dan is het normaal om te werken. Alleen thuis werk is het niet leuk dan voelt het meer als huiswerk als extra werk en ja, het is gewoon niet leuk. Hoe gaat dat nou thuis met iedereen aan het werk? Ja, het is een beetje wennen en anders, maar het gaat wel gewoon goed. En ik met zie schoen. allemaal slingers en ballonnen. Ja. Ja, ik was jarig. Gefeliciteerd. Dankjewel. Was het een beetje een verjaardag? Beetje. Ja, we hadden kaarten en er zijn ballonnen en slingers, maar er konden geen mensen komen. Heb je voor, de ja. raam, voor het raam staan zwaaien? Ja. Je klasgenootjes ja. Oh ja, er zijn twee klasgenootjes die hebben een cadeautje op de deurmat gelegd. <laughs> en toen zijn ze gekomen, dat was wel grappig. En wat vind je ervan dat, dat nu al deze maatregelen genomen zijn? Nou, eigenlijk wel. Goed, want ik denk, ik heb liever dat nu bijna niks doorgaat dan dat het straks in de zomervakantie niet doorgaat. Want dan zit je in de zomervakantie zo en dat is nog jammerder. En ik denk maar, ja, alles wat nu af wordt gelast, gaat misschien in de zomervakantie of later in het jaar wel weer door. Als mensen die zich er aan houden, kan het testen eerder is het ook gewoon weer weg, dit allemaal. Wat vind je nou het vervelendst? Ja, ehm... Um... Ja, ik denk uh, niet meer met je vrienden spelen en zo, zeg maar. Dat je niet meer met uh, sociaal ja, kan zijn, zeg met maar. Je... Dat je met, ja, alleen maar via Playstation of via telefoon. Maar dat je zeg maar, niet meer met elkaar naar huis kan, zeg maar, gewoon spelen en alles. Dat. Maak jij je zorgen over het, over het corona-gedoe? Ja, wel dat het nog veel langer gaat duren. En dat je misschien wel dit hele schooljaar niet meer naar school kan. En dat je hele, hele schooljaar dat nu nog het stuk dat nu nog komt dat je bij je vrienden niet kan zien dan was het dus wel heel saai er ligt echt helemaal niemand er, er loopt gewoon echt helemaal niemand op straat het enige wat uh, op de ja, straat gaat zijn de honden met uh, mensen die ze uitlaten maar dat is het kan je inderdaad nog wel buiten dingen doen ja maar ik heb wel zeg maar van ik mag met vier en dan uh, de, bij de skatebaan en dan deden we het op te halen. Twee bij de halfpipe en twee op de baan, zeg maar gewoon. Al twee weken geleden, toen kwam, kwam zo'n man naar ons toe. En het was iemand van de jongerenzorg en die werken dan nu samen met de politie. Okay. Om de jongeren naar huis te krijgen, zeg maar. Ja, hij zei van, uh, als uh, jullie corona krijgen, kunnen jullie ouders het ook krijgen. En jullie hele familie. Maar jullie, jullie krijgen een beetje op je, op je donder eigenlijk. Nou, dat echt niet. Hij zei het echt op een nette toon en zo. Hij was niet boos. Okay. Als jij van maar jullie moesten wel dag... naar huis? Ja. <laughs> je kan ook vooral denk ik het verschil maken door juist binnen te blijven. Oké, okay. mooi. En door je gewoon, um, gewoon je goed aan de maatregelen te houden. Dus juist, je kan het verschil maken door juist wel iets te doen, maar eigenlijk beter denk ik om niks te doen, een soort van nu. Mogen er ook wel dingen blijven die nu, die nu anders gaan door corona en die, waarvan je zegt van nou, dat mag, dat mag best wel gewoon vaker zo. Ja, je hebt bijvoorbeeld nu die actie met die beren die aan het raam zitten, dat kleine kinderen, dat, dat kan je vaker doen. Dat is ook niet per se noodgevallen, want ik denk dat kinderen dat wel leuk vinden om dat eigenlijk bijna altijd te doen. Lieve Puk, ik vond het gezellig om even met je te kletsen. Ja, Sterkte daar. Ja. Doei. Jij ook, hè. Doei, doei, doei, doei. doei, doei, doei, doei. Spokjes zeggen doei. Kijk, daar is de hond. Oh, heel goed. Dat was een doei-lik, was dat. Ja, dat was een goede lik Oké. Dank je Doei. Doei. Doei. Hilarisch.